En wat dwerf, hij loopt, hij loopt Toch boys, jullie hebben gezien aan de titel in Jullie zien het, Q&A -E. en giveaway Het raakt goed Moin boys, stel al je vragen onder deze mini video Dan ga ik ze bij de volgende video allemaal beantwoorden Plus, er is nog iets bijgekoppeld En giveaway Voor de mensen, als je wilt meedoen, sowieso like deze video Stap 1, stap 2, abonneer mijn YouTube kanaal En stap 3, reageer op Onder de comments en zeg: Ik heb gedaan. Als je die stappen allemaal hebt gedaan, doe je automatisch mee. En dan kies ik volgende week de winnaar uit. Dus van de mensen, stellen jullie vragen. Jullie weten het toch, man. We gaan niet te veel praten. Ja toch? <middels>